Vandaag. Dag is vandaag? woensdag. Ik heb net drie toetsen ingehaald. En dat ging best wel erg goed. Ik heb ook mijn cijfer terug voor biologie. Um, ja, dat was, wat, dat was wat minder. Het is een beetje, beetje naaiend. Want ik had een 5,4. En met 5,5 natuurlijk het Dus een beetje naar. We gaan iets leuks doen. Jullie hebben het waarschijnlijk op Instagram al kunnen zien. Wij zijn op zoek naar een. een hondje. Ja. Dat is omdat Ellis wat oud en verstandig wordt is en zo kan zij de nieuwe hond nog even begeleiden in het. Opvoeden. Nou zich thuis voelen denk ik. Oh ja. Dus ik hoop dat ze nog een paar jaar samen hebben. Ja. Dan nou wilden we eerst eigenlijk wel een pup, maar pups kunnen natuurlijk heel makkelijk een huisje vinden. Ja. En zijn laatst heel erg duur door de coronatijd. Ja. Want zijn nu allemaal corona Mensen die eh, eigenlijk en Niet meer buiten kwamen, dacht Nou, ik neem een hond, dus uh, pubs zijn daardoor echt heel duur geworden. Maar dat geeft niet, dat is een reden. Ik bedoel, je kunt wel betalen, maar ik had toch zoiets van: Nou, er komen nu ook steeds meer honden die een huisje nodig hebben. Ja, om wat voor reden dan ook. Het hoeft niet met corona te maken te hebben, maar je merkt wel dat nu de ja, alles weer open gaat en mensen weer naar kantoor mogen en de mondkapjesplicht afgeschaft is in de supermarkt en zo merk je dat de asielen zo langzamerhand beginnen stromen. Dus toen dacht ik ja misschien is het dan beter voor de maatschappij in de wereld als we niet een pup adopteren maar een hondje die al wat ouder is. En dat heeft ook te maken met dat nou, dan wilden we sowieso heel graag een flatcoat. Want uh, Alice is natuurlijk een flatcoat. Dus ik heb een berichtje op Instagram geplaatst, maar ook op Facebook. En nu hebben we uh, een mevrouw en die heeft een hond. Die is vier, die wordt in augustus 5. En zij is een uh, vokster, maar de hond past niet in de roebel. Ze heeft er 7. En ze past gewoon niet, dus niet meer zeven. in Zeker niet. Maar ze is al wel gewoon het hele leven bij deze mevrouw geweest. Is toen naar een ander huisje gegaan omdat ze niet in de ronde past. Ze terroriseert de moeder. Sommige funnels doen dat ook. En zij kan de moeder echt aan de oor uh, door het huis heen slepen. Nou, dat is natuurlijk een de bedoeling. Maar ze heeft dat dus niet met andere honden. Ze heeft het echt alleen maar met haar moeder. Dus moeder en dochter samen is niet het beste idee in het Nederland. Dus voor de dokter wordt nu een ander huisje gezocht. Die heeft ook waarschijnlijk een wat kleinere roedel nodig, want zij is er al zeven. En als de moeder erbij is, was ze de hond nogal op stel te zetten. Terwijl als ze met één of twee andere honden is, dan doet ze dat dus helemaal niet. Dus nu is het idee dat wij haar op gaan halen. En dat zij dan met ons mee naar huis gaat. Kennis gaat maken met Alice. Natuurlijk staat Alice wel op de eerste plaats. Dus mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken. Ik ga altijd dus even boodschappen. Ik okay, zie je het zo. Mocht het om oh. wat voor reden dan ook. Oh, sorry, schat. Ik uitstappen. Ja, oké. Okay. <laughs> ik dacht van door reden. Ja, hoor. Oké, dat zo. Sorry. Mocht het om wat voor reden dan ook niet met Alice goed gaan, en natuurlijk moet ze eerst even rennen en zo. Maar dan mag de hond natuurlijk gewoon weer terug. Want ik ga niet. Alice uit haar huis jagen, of een rot gevoel geven of wat dan ook, om een andere hond met, uh, een fijn huisje te kunnen geven. Dat vind ik niet Nou, de prognose is dat het allemaal goed moet komen, omdat Alice natuurlijk sowieso al vrij onderdanig is. Maar het is haar huis en uh, deze hond zou er dus nieuw bij komen, dus die heeft dan wat minder te vertellen. Dus ja, het is wel heel spannend, maar ook wel heel erg leuk. Met een pup heb je dat soort dingen minder. Maar ja, deze is dus vier. En die heeft een huisje nodig. Dus wij gaan naar Brabant. En we gaan eerst even wat eten halen. Want er was niet zoveel meer in de koelkast. Wel avondeten, maar geen middageten. En dan van daaruit uh, gaan we haar dus halen. En we, hebben, we gaan haar oh, Jessie noemen. We gaan haar Jessie noemen. En jullie gaan het meemaken. De afslag? We zijn er dus bijna. Wat oh, Ik heb eigenlijk geen zin in. Ben zenuwachtig? Vandaag niet Ik de... heb oh, er heel veel zin in, dus niet per se zenuwachtig. Nee, ik vind het wel heel oh, leuk. Ik vind het ook een beetje raar. Ik ga ja. je uh, gisteren te horen, we, we, we gaan een hond uh, nemen. Oh, nee, we, waren, we zijn denk ik al anderhalf twee jaar aan het zoeken naar een hond. Ja. Zeker waar. Alleen het was ineens heel snel. Want ja. ineens uh, zeiden we ja, we gaan morgen op de palen op. Dus... Ja, dat. Ja, het was zeker snel. Maar we zijn al zeker anderhalf, nou, misschien al twee jaar. Ik wilde eigenlijk een puppy tot L7 werd. Dat was vorig jaar. En nee, dat is het jaar de bar. Nee, dat is dit jaar acht. Ja, ze is acht. Ja, ja vorig jaar wilde ik een puppy, alleen toen was ze natuurlijk net aan de stembanden geopereerd. Oh, ja. Dus dat wilde ik niet voor haar. En dit jaar heb ik ook een maartje ja, toen een andere beslissing genomen. Ja. Dus nu gaan we naar... Uh, mijn vrouw is trouwens ook vrachtbaar. Ja. Ze heeft er zeven. En wat komt u dan mee gaan nemen is een hele goede bloedlijn. Ja. De enige hond met deze bloedlijn in, in Nederland. Nee. ze heeft de, de bloedlijn nog. En haar oma heeft het dus. Oh, nee. En haar dochter heeft dat natuurlijk ook. Wat is er maar één dochter. Ja, dat heb ik eigenlijk niet. Zij nou, en... zijn misschien een dan... ander. Ja, nee, nou dat is niet zozeer, maar er zijn er dus niet zoveel van in Nederland. Dat was ja. op zich natuurlijk helemaal niet erg. Dus dat moet ik graag houden. Maar goed, hoe dan ook. Wij gaan dus nu, uh, we zitten nu in Brabant. We gaan zo kijken. Een zeer enthousiaste flatcoat vond mij zo aardig! Daar is, uh... is Java. Uh, waar ja. moeten we? De... Oh, hierheen denk ik. Dit is uh, onze nieuwe hond. Ja, we hopen dat dat goed gaat met Alice. Want dat is de enige reden waarom ze terug zou gaan. Maar Java uh, is heel gezellig. En we, hoe gaan we ze noemen? Jessie. Jessie. Jessie. Dus je weet vanaf nu, nee, je hoeft me niet te likken. Jawel, dat is lekker. Alice houdt er ook van. Lekker zoenen. <laughs> heel veel zoenen. Ja, je bent leuk, liefie. Je gaat zo wel omvallen. Zo. En het grappige is dat Alice die houdt helemaal niet van autorijden houdt. En zij is een sprong. En zij vindt het helemaal geweldig. Ik zei zo ze van, ga maar. En ze sprong in één keer die auto weer en ging, ging, ging overal helemaal snuffelen. dat was wel heel grappig. Maar dit is dus Jitsi, wat Jessie. Jessie? Ja. En uh... Ik vond het wel heel zielig voor die familie. Ja, eigenlijk. het is echt heel emotioneel. Ja. Ik moest natuurlijk ook huilen. Nou, ik, ik moest bijna huilen. Ja, ik hou uh, ik gewoon mee. Ja, nu vindt ze het natuurlijk niet leuk. Nu gaat ze natuurlijk ergens heen waar ze niet kent, zonder de rest van de roedel. Ja, want ze zijn met zeven andere neefjes. Ja, nou ja, zes. Nee, ze zij is zes... acht. Oh, zij is acht. Dus ja, dat is natuurlijk voor haar wel eventjes uh, een beetje spannend. Ja. Maar ja. nou goed. We gaan nu naar de en Dan ga ik even met haar lopen. Dan kan jij Blondie opzadelen. En dan gaan wij eventjes uh, een wandelingetje maken. Woehoe. Nou, onze nieuwe vriendin gaat kennis maken met uh, paardjes van haar meisje. Goed zo! Even het licht aan doen, even wachten. Wachten! Zo, kom maar kijken! Ja, Blondie houdt Oh Oh, daar is Kier, die houdt al van... Uh... Oh dat was spannend hè! Een piers is hartstikke lief! Kom maar! We hebben hier? Tokio! Kom maar! Yes! Yes! Dat is Blondie! Kom maar! Kom maar kijken, daar! Nee, kijk, eens. Oh, nee, laat Kijk jij uit met Blondie? Ja. Die houdt niet zo honden. Kijk eens, de sneek kom kom Nou, ze vindt het best spannend. Ze wil naar geloof ik. Zullen we gewoon kijken? Zullen we gewoon kijken? Is dat beter? is. Nee, ik vind het Hoi Jeroen! Hoi schat! Hoi! maar meisje! Goed zo! Kom maar kijken! Vroon is heel braaf. Die vindt honden heel leuk. Oeh, spannend! Nou, dat is allemaal heel spannend hoor. Ja, die zijn die, die dat dat je zo lekker vindt, dat maakt zij. Ja. Dus als je eten wil, moet je bij haar zijn. Dat maar niet. Oh, ze is wel Nou, ze vindt het allemaal hartstikke spannend nog. Nou, we gaan nog even met allebei naar buiten. Ze moet ook net binnenkennis gemaakt. We gaan even naar buiten. Jessie mag dan niet los. En het wel, we hebben al een Als ze toch los raken, dan kunnen er weer. Dus nou, dan mag ze even samen spelen. En dan was dat het voor vandaag. Nou, eerst een keer los, dat gaat heel goed. Ze dus, wachten natuurlijk. Ik heb hier de bal. Dan gaan we nu. Snaport. Gaan we halen. Goed zo gedaan. Wat dank je? Goed zo Ja. Even blijven hangen. Kom maar. Goed zo.